Ik heb een, een winkelbedrijf gehad, ik heb een, uh, een modebedrijf gehad, een merk, uh, en alles wat ik geleerd had, kwam op een of andere manier die, uh, dat kwam goed van pas. Een modebedrijf heb ik gehad, een aantal jaren, was een familiebedrijf, dat was echt aan het uh, kwakkelen al jaren. Op een gegeven moment uh, kwam er iemand langs en die uh, was wel bereid om het voor te zetten. En ik heb daar geen cent voor gekregen.